Hallo, ik ben Sandrine, technische verantwoordelijke voor opleiding en testcoördinateur bij ProNils. Vandaag ben ik zeer enthousiast om jou de nieuwe ProNiels LED UV camouflage shell voor te stellen. Kom je met mij kijken? ProNils camouflage shells bestaan om jou te helpen om de perfect French manicure en natural look op elke nageltype te creëren. Ze harden uit in enkel 30 seconden onder de light. 2 minuten onder UV, met lage hittevorming, je mag met een dunne laag 5 nagels tegelijkertijd werken en met een gebouwde laag voor reverse french techniek bijvoorbeeld mag je nagel per nagel werken. En zoals al onze Arde Builders Gels mag je ze ook als basis- en bouwgel voor normaal tot droge nageltyp gebruiken. De ProNails camouflage shells bestaan in verschillende tinten en maskeringscapaciteiten om aan alle uittinten en probleemnagels zich aan te passen. De Camouflage Mask is een diep huidskleurige harde bouwgel van medium viscositeit en is medium zelf egaliserend. Dankzij zijn hoge maskeringscapaciteit en stevigheid is hij perfect voor het dekken van nagelbed imperfecties en het verlengen van heel kort of beschadigde nagelbedden. Van bijvoorbeeld nagelbijters. De Camouflage Mask is de donkerste kleur in de camouflerende reeks en is perfect voor donkere huidtinten. De Camouflage Nude is een harde natuurlijke huidskleur bouwgel. Dankzij zijn medium viscositeit en zelfegalisatie is het nog nooit zo eenvoudig geweest om korte nagelbed te verlengen en nagelimperfecties op een natuurlijke manier te dekken. De Camouflage Peach is een natuurlijke persikachtige huidskleur harde bouwgel. Heel gemakkelijk om te gebruiken dankzij zijn medium viscositeit en egalisatie. Zijn subtiel persiekachtige huidskleur zal elk nagelbed revitaliseren en elk nagelimperfectie bedekken. En natuurlijk mag de Pronils hardbilder Milky Pink van medium viscositeit en hoge egalisatie ook gebruikt worden als maskeringsgel. Zijn melkachtige roze kleur na uitharding zal de nagelimperfecties op een zeer zachte manier bedekken en ook zeer gewaardeerd voor de look. Hier kan je het eindresultaat van een dun laag camouflage gel op de natuurlijke nagel na het harding zien. De mask versterkt de roze tint van de nagel. De nude zorgt voor een zeer natuurlijk effect. De peach is een kleurbooster voor de natuurlijke nagel en de milky pink zal de natuurlijke nagel verzachten. De Pronuels camouflage gel bieden zoveel mogelijkheden aan. Je mag ze als basisgel, bouwgel, maar ook natuurlijk kleurengel gebruiken. Ik kan ze niet missen. Have fun choosing and using your products. Bye!